de naam die in dit boekje wordt geschreven, zal sterven. Wie is Riyuk? Ik ben Riyuk. En wiens naam ga je opschrijven? Zo zo zo, kleine nerd. Als ik de naam in dit boekje schrijf, zal diegene dan echt sterven?